Problemen, waar de oplossing van al uw problemen is uitleefd! Alkohol! op! Jawel, dames en heren! We zijn hier op de finale van Oostbest Rockconcours. Kunt u iets meer vertellen over wat Oostbest Rockconcours precies inhoudt? Oh, dat is eigenlijk een muziekconcours voor een jonge bands. Uh, om die een duwtje in de rug te geven, eigenlijk. Uh, zeker voor de finalisten die hier nu staan. Dat is al een hele eer dan ze hier op het podium van de vooruit mogen staan. En de winnaar gaat uh, met een mooi prijspakketje naar huis en uh, redelijk wat media-aandacht. Het is eigenlijk vooral om nieuw talent een kans te geven. Goedemiddag, je hebt juist opgetreden met Vermillion. Uh, de eerste indruk van het optreden? Uh, ik vond het heel goed, ja. Ik ben uh, heel, heel content. Uh, ja, het is wel wijs natuurlijk om in de vooruit te staan. Allee, dat is uh, een unicum, ik heb nog nooit gedaan zoiets, dus, uh, het, is wel, het is wel tof, zeker met zo'n muziek uh, Jullie hebben juist opgetreden, hoe was het? Uh, veel te snel voorbij eigenlijk. Het was superleuk, maar uh, ja, voordat het tweet is het gedaan. Hè? Dus dat is wel jammer. We er veel langer uh, nog wel te speel natuurlijk. Uh, en de vooruit is ook ja, ja, het is wel een beetje speciaal voor ons. Allee, we zijn vaak kent ook. En, uh, dat is ook zowel de zaal waar ik als muzikant wel zeker een keer wilt gestaan dus, hebben. Uh, ja. En hadden jullie ooit al in zo'n grote zaal gespeeld? Uh, nee nee ik nee. Nee, nee, dat het de eerste keer was. Maar uh, het maakt naar meer. We ja. wel nog eens. doen. De verwachtingen voor vandaag. Ja, we gaan ervoor gaan. He. We gaan ons Dat is uh, het voornaamste, denk ik. Geen zenuw. Dat valt mee. Gezonde zenuwen. Denk ik. He? Waar gaat de jury vandaag vooral op letten? Wel, we hebben een bundel opgesteld met een aantal criteria. Dat zijn heel verschillende criteria. Dat gaat zowel over... Um wat is de uitstraling, maar ook hoe zit de techniek, hoe zit de opbouw in elkaar van de optredens. Dus het is eigenlijk een breed spectrum waarop dat, wij, waarop dat jury bekijkt eigenlijk welke criteria zijn er zijn en hoe komt die band eruit. Ja, voilà. Het is niet zomaar van wie is de beste, maar het wordt echt wel grondig, grondig bekeken. Dus er komt ook wel een beetje stress bij kijken bij het jury. Dat valt best mee hoor, we hebben een heel fijne jury, um, zes mensen die echt weten waarover ze praten en uh, het is een relaxte sfeer, dus komt zeker in orde. Ze zullen dat doen naar uh, hier geweten.